Hallo allemaal, welkom bij Jan de Carbio Man. Vandaag een uh, kort filmpje over de golf. Door die uh, lapjes stof er uh, aan te maken, kan ik de vloerbedekking weer netjes op zijn plaats leggen. En vastleggen tussen de deurrubbers, zodat die uh, weer helemaal netjes op zijn plaats ligt. Hier zet ik de vloerbedekking vast met de deurruppers. Hierna heb ik de bankstoelen deurbekleding gemonteerd en alles netjes schoongemaakt. Dit was het voor deze week. Vind je deze filmpjes leuk? Dan even abonneren en duimpje omhoog. Heb je vragen of opmerkingen? Plaats dan een comment. Bedankt voor het kijken en je!